Uh, we gaan meteen de straat op voor een prio 1 melding. Uh, een uh, brandstichter. Ah nee, daar rent hij. Goedendag. Wat zijn we aan doen? Er uh, komen meldingen binnen van iemand die onder invloed zou rijden. Zo. De persoon niet aanspreekbaar A1. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSPD die je varmore, En vandaag ga ik het pad met de B-klasse en met de uh, Mercedes Sprinter Ambulance. Beide gemaakt door EnnoMods en mogelijk gemaakt door de hulpdiensten Benelux. Linkje in de beschrijving naar de site, kun je eventueel aanmelden. Uh, mocht je daar interesse in hebben en in ieder geval kun je hun site sowieso even checken. Um, ja, vandaag met de B-klasse, die hadden jullie gisteren natuurlijk ook al gezien. Maar dit is die van Enno. Uh, 2, 3, 2. Ja, prio 2'tje hier een voertuig met wat probleempjes voor de uitgang en ingang van de post gaan we zo meteen even heen. Um, maar deze B-klasse, ja die is toch ook wel weer wat anders. En ik ga niet zeggen of die mooier of minder mooi is. Maar ja, hij is anders. Uh, dus die gaan we vandaag gebruiken. Kijk, ik ben echt zo iemand die... Uh, ik krijg wat en ik neem ermee op. Maar niks uit of de, de mensen die het hebben gemaakt de grootste vijanden van elkaar zijn. Of de beste vrienden, maar maakt maar allemaal niks uit. Ik doe gewoon um, ermee opnemen. Uh, even kijken ondertussen. Ja, dat is, moet ik jullie uh, wel eerlijk vertellen. Wordt gewoon Formule 1 even gestreamd op de telefoon na of op de tv naast mij. Dus daar ga ik zo meteen wel even vooral naar de start kijken. Want ja, de start is toch wel altijd heel erg interessant vind ik. Uh, daar gebeurt het meestal wel. Um, en nou, in ieder geval de Ambi is dus een sprinter 2018, jullie herkennen die wel van, uh, nou, of ja, van, van die voorkant hier zo. En dit is een otaris en ja gewoon mooie binnenkant, een lifepackje, een stoel. Het is beide nog, er wordt nog, nog aan gewerkt, zeg maar, dus het, het is nog een, een work in progress. Ja, lekker Engels. Uh, het brancard komt naar buiten geschoven. Als je deze zijde ook doet en hier bij de B-klasse gaat het likeje open. Maar er zit nog allemaal niks in, maar nogmaals, dit is een WIP. Het heet een Work in Progress, dus een WIP. Um, zometeen gaan we met de ambu. Nu beginnen we met de B-klasse. Um, dit dicht, voertuigcontrole zullen we nog even doen. Ik denk dat dit is stop en... Ik denk dat oranje wat sneller mag, maar ik weet niet of ik die optie heb. Dus misschien gewoon weer 11 nou deze ziet er goed uit Knippelig. kijk dit vind ik vette details, ik kijk die srenen speaker hier beneden zitten dat vind ik gewoon mooi we gaan in ieder geval met deze b-klasse even kijken bij dat voertuig wat hier met pech staat, ik heb iets ingesteld waardoor die wel heel snel is Nou, merk ik meteen oh. zo ja, meteen even kijken. Ja, interieurtje natuurlijk, hè. net zoals die uh, wat jullie gisteren hadden gezien. Uh, wel weer wat anders. Schermpjes, mobiele phone voor de zwaarlichten en ja, gewoon B-klasse. Ik ga even kijken. Er zit niemand in, zo te zien. Dan kunnen we hem ook niet maken. Dit is een achtergelaten voertuig, heeft wel wat schade hier bij het uh, achterwiel zo te zien. Daar is een autootje tegenaan gereden denk ik. We gaan even kenteken checken voordat die, uh, of natrekken en checken. Ja, die fout maakt nog wel eens. Er is verder niks meer aan de hand. Ik vertrouw hem. Ziet niet raar uit. Ik zeg niet van, uh, kunnen we wel even de kofferbak openen. Niet dat die dadelijk erbij bom hier heeft liggen ofzo. Kijk eens, kenteken omhoog, Kofferbak blijft gewoon laag. Kan gewoon allemaal. Nou, nah, niks interessants. We gaan takenwagen vragen die hier deze auto kan wegslepen. Want hij kan hier natuurlijk niet blijven staan. En dan uh, gaan we de straat op. Maar wat ik al zei, ja, je kunt het noemen slechte timing. Waarom ga je nou Formule 1 kijken als je ook gaat opnemen? Of waarom ga je nou opnemen als je ook Formule 1 ging kijken? Ja, aan de ene kant wilde ik jullie vandaag dus op maandag blij maken met een giveaway video. Uh, dus dacht ik, ja, dan moet ik dan maar zondag opnemen. Want, waarom is deze video trouwens? Wow, dat heb ik helemaal niet verteld. Uh, ik heb de 20.000 abonnees bereikt. En daarvoor wil ik iets terug doen. En ik denk dat heel veel mensen dat, uh, ik weet eerlijk gezegd niks anders dan een GTA key weg te geven. Misschien zelfs twee. Uh, eentje via YouTube in ieder geval. En daar kunnen jullie je voor aanmelden door een reactie te plaatsen. Het maakt niks uit welke reactie. Je kunt zeggen dat je kat dood is en dat je daarom wilt winnen. En je kunt zeggen dat je wilt winnen omdat je die key gewoon graag wilt hebben. Je maakt beide evenveel kans. Je kunt me een klootzak noemen en toch te giveaway winnen niet allemaal gaan doen, dat is heel flauw, maar je zou hem in principe alsnog kunnen winnen. Ik ga gewoon echt, gewoon echt via een random comment picker, uh, ga ik hem kiezen, de reactie. Uh, en als ik die reactie heb gekozen, uh, dan uh, zie je dat zelf in een video weer met winnaar van de giveaway terugkomen. Uh, dat betekent dan ook dat jullie niet in de comments bij elke video die ik upload hoeven te vragen van hé hey, wanneer komt die video of wanneer komt de winnaar, die komt vanzelf. Uh, dus, reactie plaatsen waar, en natuurlijk je moet GTA op de computer hebben, of wauw, nee die moet je niet, die kun je krijgen. Het is voor GTA op de computer. Uh, dus je moet een computer hebben. Een goede computer raad ik je aan. De key mag je wat mij betreft weggeven. Het zou natuurlijk wel leuker zijn. Zeker de mensen die ik in de comments soms voorbij zien komen. Die ik gewoon weet dat die GTA al hebben. Het zou leuk zijn als je dan gewoon niet meedoet. Voor mensen die het wel uh, willen hebben. Of die wel echt GTA kunnen winnen. Omdat ze het nog niet hebben. Dus comment plaatsen. Je hoeft niet te vertellen waarom je het wilt. Maakt me allemaal niks uit. Je hoeft me niet helemaal te gaan slijmen. maakt geen verschil. Uh, je moet dus een PC hebben. En een goede PC raad ik je aan. Anders is GTA met een slechte PC spelen ook niet leuk. Zeker LSBD of R. Want ik zie de laatste tijd veel comments voorbij komen over mijn FPS teller. Die links onder in beeld stond. Die heb ik maar weggehaald. Want ik schaam me er toch wel voor. Ja ik heb soms maar 20 FPS. Of eigenlijk bijna altijd. Maar gewoon al die plugins. Ik heb gewoon een heel hoog FPS getal als ik... Uh, GTA speel, maar al die plugins van Albo vooral, die halen dat zo ontzettend omlaag bij mij. En nu zul je denken, ja, haal ze dan eruit anders, maar dat, dan is het niet meer leuk. Je moet die Albo plugins hebben, dit bijvoorbeeld, of die witte bolletjes waar we het vaak over hebben de laatste tijd. Uh, de extra vragen die je kunt stellen bij een ver verhoor, of uh, bij een verkeerscontrole. de uh, uh, Iemand dat je een... Arrestatiebusje kunnen laten komen Zodat je niet zelf Of een transportbusje Zodat je niet zelf hoeft te transporteren Dat soort dingen allemaal Die zijn niet meer te missen In ieder geval Dus lanen komen erachter En de tweede key Zal ik dan anders weggeven Via Discord Dus als je nog niet in mijn Discord zit Meld je daar zeker aan uh, De kans dat je beide wint Is heel klein Mocht je nou toch beide winnen Dan uh, heb je of geluk Of je zegt gewoon eerlijk tegen mij En uh, dat, dat waardeer ik meer um, Voor nu Gaan we in ieder geval de straat op, wat ik al had beloofd. Ik ga wel even naar rechts kijken, want ze staan inmiddels allemaal klaar om te starten. De rode lichten gaan aan. Ik zie jullie zo meteen. Zo, daar ben ik weer. Uh, we gaan meteen de straat op voor een prio 1 melding. Uh, een uh, brandstichter. De Schrijn is iets anders. Hij is misschien iets sneller. Dat wil zeggen dat hij weer iets te snel is misschien voor de B-klasse. Maar je hoort niet meer die klik. Die, je hoort eerst altijd... Ta, tik, tu, ta, tik... -tui u, snap je? Ja, heel dom altijd als ik voor. voordeel maar ik denk dat die nu al verholpen is. Laat even weten want jullie kunnen natuurlijk het verschil goed horen tussen de video van vandaag, dus maandag en gisteren uh, zondag. Daar had ik namelijk een andere schrenen nog dus laat maar even weten wat jullie denken of deze beter is uh, en dus misschien wat te snel maar ja, hij klinkt eigenlijk wel heel erg lekker. Um, nu dus een brandstichting voor de mensen die gisteren natuurlijk Formule 1 hadden gezien. Uh, Na nou, de start was niet heel veel spannend aan. Even een Ferrari, ik geloof uh, Vettel, hè, die even een beetje buiten de baan ging. En Max die zich mooi stationeerde op plaats nummer 3. En inmiddels uh, zitten ze in ronde 3. En kijk ik zo af en toe naar rechts uh, of er nog iets spannends gebeurt. lekker binnenbocht hier pakken um, natuurlijk uh, of natuurlijk ik hou blauw er nu uh, af ik wil de schreen zeggen maar ik haal ook meteen blauw eraf uh, gezien we misschien nog te maken hebben met een heterdaadje en dus dat betekent dat iemand die dadelijk opeens een ja ze oh nee ik ga toch blauw erop zetten want er staan al een brandvoor Um, het kan zomaar zijn dat je dadelijk natuurlijk daar aankomt en iemand ziet opeens blauw of hoort sirenes aankomen en je denkt, oh shit, ik moet hier weg. Dat is nu niet het geval. Hopelijk staat het, ja, dit park is eigenlijk een brand. Hè. We hebben dadelijk heel veel slachtoffers hier, want die blijven gewoon allemaal zitten. Oh. En die van man vliegt niet in de fik. Goedendag, collega. Hij zegt van, we zagen een auto uh, vluchten in die omgeving, die kant op. Kent ik een 6-2. Uh, een beetje brush steel, dus een beetje dat grijs. De Zulu vliegt erbij. Mensen houden op met schreeuwen. Ik vind het niet uh, geen fijn geluid. Oh, en hij crasht. Jammer. Zo, en als je dan crasht, maar als ik eigenlijk deze melding gewoon wil aannemen, dan doen we het gewoon nog een keer. Poging 2. Goeiedag, vertel. Jullie zagen een man rennen in die richting. Oké. Okay. Hij had een uh, jerrycan uh, bij zich. Oké, okay, dankjewel uh, brandweerman. Er wordt dus iemand uh, in dit geval niet meer gezocht in de auto en de Zulu vliegt ook niet meer mee. Maar er was iemand weggerend met een jerrycan en die rende in deze richting. Dus die gaan wij eens zoeken. Wat fijn als je brandweercollega's iemand al hebben zien rennen. Nu is gewoon het gebied doorzoeken of wij de verdachte gaan aantreffen of niet. Ik vermoed dat hij daar die berg probeerde op te rennen. En hem dat gelukt is ook. Oh, sorry. Nou, ren op die berg daarboven in ieder geval. Waarschijnlijk, daar hebben we mensen hem zien rennen, want we krijgen die locatie weer door. Ah oh nee, daar rent hij. Staan blijven, kom op, hier komen. Kom op, geen rare dingen doen. Je gewoon even staan blijven, anders wordt je aangereden. Oké, okay, dan gaan we met deze. Stoppen, laat de jerrycan liggen. Op je knieën. Goed. Hand op je rug. Je aangehouden. Niet hand verplicht, je brengt nog advocaat. Kende verhaaltje. Oh ze graag een transportje deze kant op, daar wordt geschoten een vraagt om een Toch? Ik Ga even oh. verjeren oh. Dat is verhoord. Son. Uh, had ik... Nee, ik heb hem niet op tijd gefouilleerd. Ik was even helemaal in uh, gedachten. Of ik nou wel of geen schoten hoorde ook en wat ik in wat ik wel en niet heb verteld. Want... Uh, hoe, hoe bedoel je, zullen jullie nu denken? Want ik heb natuurlijk uh, deze video neem ik dan op voor een dag later, maar ik heb ook al video's opgenomen voor een paar dagen later. Die dus nu niet online zijn. Dus je moet je bedenken tot ik niet meer weet of ik nou bijvoorbeeld al heb gezegd dat ik binnenkort met Camarga ga. Ik geloof het namelijk niet. Dus nu wilde ik al wel zeggen van, ah ja, jullie zien deze auto nog, maar ja, ik had beloofd Kamar, maar, maar dat hebben we nog helemaal niet, dat weten jullie nog helemaal niet dat ik dat beloofd had. Uh, Oké, okay, dus eenmaal aanhouding en wij zijn mijn status uh, vrij. Ja, meteen even naar een overlastmeldingje we rijden die kant. Rijt u 2. 2 overlast. Om het toekie wel beneden dan ligt iemand op straat of zit iemand op straat in ieder geval knippen de smart niet van niks gekregen Goedendag, wat zijn we aan doen mijn tijdsbewijs. Ja, dankjewel. Niet ingevorderd uh, kennet. Wat je me geeft. Dat is raar, want kijk license is suspended. Nou, dat is dus uh, moeilijk, want een ingevorderd ID, hoe zit dat dan? Geen idee namelijk. Goed. Um, ik ga je vragen. In ieder geval even met mij mee te komen. Ik pak je nu even vast, omdat hij anders hier blijft staan. Even hier op straat staan, of op de stoep staan, sorry. We gaan even gewoon de hele... Uh, Ik kan hem geen bekeuring geven, dat valt niet onder dit script. Luister, uh, vervolg je weg. Uh, je gaat niet meer op straat zitten, zie ik het wel nog, dan krijg je gewoon van mij een bekeuring voor verstoring openbare orde. Voor nu loop je gewoon verder en is het afgedaan wat mij betreft. Pak even mijn auto mensen. Ja, ja, dankjewel. Uh. Ik, ga, ik wilde hem eigenlijk al bekeuren voor verstoring openbare orde. Omdat het een heel bewuste actie was om daar te gaan zitten, maar goed, dat kon niet. Dus dan doen we maar gewoon.. Uh, een waarschuwing geven. Deze zetten we er even op 11. En dan gaan we door. Er uh, komen meldingen binnen van iemand die onder invloed zou rijden. Uh, in ieder geval uh, iemand vertoont raar rijgedrag. Na alle redenen om even daar te gaan kijken lijkt me zo. Ja, vooral in spiegel kijken of er een auto aankomt. Het komt ons hier uh, tegemoet over de stoep. Ja, tuurlijk. Ja, die lijkt wel iets op te hebben, ja. Voor de gaten van de say. Dat werkte niet helemaal. Ah, een enetje deze kant op uh, 1, 9, 8, 8, 8. ter assistentie. Mocht hij nog niet zijn opgeroepen. Oh, daar komt hij toch. Lekker oude, die pik. Grijp, Houdt hij weer in, hè? Natuurlijk heeft de Audi eigenlijk leidend gezien hij uh, van een landelijke eenheid is en dus hoort bij deze achtervolging. Maar zoals je ziet hij gaat gewoon ook echt voor me aan de kant. Dus ik kan wel achter hem blijven rijden. Maar dan gaan we echt gewoon 5 km per uur. Uh. Jongen joh, echt dat verkeer soms hè. Ik geloof dat de Audi inmiddels ook is afgehaakt. Nee, ik hoor toch nog wel iets. Ja, hij zit nog erbij, de Audi. Volgende remmen gaan, dat heeft natuurlijk ook geen nut. Zo dus blijkbaar wel, want hij blijft nu doorraden Kom, uitstappen. Blijf je staan? Je blijft staan. Oké, okay, je bent aangehouden. Ik ben niet anders verplicht. Je hebt een, recht een advocaat. This is We are code no blijf wel even staan hier trouwens, kameraad. Uh, Ik ga nog even fouilleren of je dingen hebt die je bij mag hebben. Blijf even staan. tussen lading en transport je deze kan op komen als ik klaar ben oké okay, je had iets bij ik zag niet wat maar ik geloof een mes nee nee nee nee nee nee staan blijven oh nee dat is verkeerde waarom ben je nou zo snel nou, ik haal hem al in rijman rijman jammer staan blijven, kom op. Nee, weer de verkeerde. Zo. Zo. Nee. Nu blijf je staan ook. Mijn collega probeert jou mee te nemen. Zo. Wij gaan naar de B-klasse. En als we bij de B-klasse zijn, dan gaan wij uh, in ieder geval uh, die video beëindigen. Of die video. Nee dat deel beëindigen en dan gaan we door naar de ambu en dan gaan we met de ambu verder uh, oftewel ik kan beter gewoon de video nu al af oh, ik zeg weer video dit deel nu al afsluiten uh, ik ga jullie niet bedanken voor het kijken want uh, we zijn er niet klaar nogmaals uh, dus uh, zometeen poef en we zijn uh, bij de ambu Beam. zo daar ben ik weer uh, nu met de ambu uh, op mijn scherm of naast mij gebeurt nu een ongeluk bij de Formule 1 maar maandags uit um, ja de ambu dus nogmaals het zijn beide nog uh, projecten die nog niet af zijn dat wil dus zeggen tot, uh, uh, dat dat er dus nog wat dingen moeten gaan gebeuren uh, voordat deze ambu af kan worden genoemd denk aan het lege vak hier nog enige leegte achterin uh, ja maar ja, goed, ik vind het op de nu toe wel vet. Dus... Uh... Nou, even van alles wat. Kleine melding overdosis die gaan we wel aannemen. Alle deurtjes zijn dicht. Oké. Okay. Dan gaan we die kant op. Ik uh, zet de tijd even. Niet meer op dit. En het weer zet ik even op... Nou, nee, wacht, dat is geloof ik kregen dit over is hier echt letterlijk om de hoek daar gaan we de serene nog niet voor aanzetten Pak onze spulletjes. Spulletjes gepakt. Ik heb trouwens ook Wim vandaag niet gepakt. Had ik geen zin meer in. We gaan eens kijken. zuurstof geven en wat medicatie hij heeft dus een overdosis um, hij was op de grond gevonden door een bijstander nee we geven hem geen extra drugs drugs is in de amerikaanse natuurlijk uh, weet het um, medicatie We nu even naar het ziekenhuis hier om de hoek bij de ambus of bij de ambus de B-klasse en de ambu dus gemaakt door Enomods en mogelijk gemaakt door de hulpdienst Benelux van beide linkjes in de beschrijving hulpdienst Benelux is natuurlijk een clan voor de mensen die het nog niet door hadden en de Enomods uh, is een ja, modder. Ik geloof niet dat hij helemaal in de ambu kan. Dat er misschien achter nog geen plekje is. Um, nou goed, beide stappen niet echt in. Ik denk dat we in ieder geval daar al naartoe rijden. Ja, maar hij kan niet instappen. Altijd het gevaar van een WIP. Als je niet kan instappen dan hebben we natuurlijk helemaal niks aan. Ja, patient kan in de ambulance, maar hij staat hier nog steeds, zeg maar. Nou, dan mag je gaan. Goed, dan nemen we ze niet mee naar het ziekenhuis als ze niet mee kunnen want we kunnen ze natuurlijk wel we kunnen wel naar het ziekenhuis rijden maar dan zegt hij toen ik mijn patiënt ben vergeten <coughs> blijkbaar is er maar plek voor twee in deze ambu nu nog of dat ligt aan mij um, nogmaals hè, ik was zo ongeduldig ik wilde deze ambu al gebruiken maar ja daar zit natuurlijk ook wel wat nadelen aan dus uh, we kunnen wel daar naartoe we kunnen ze behandelen en meestal kunnen we uh, ja we gaan proberen we dadelijk nog eens of we naar het ziekenhuis kunnen Persoon niet aan A1. Hmm. Vrije baan ligt op rechts of links. Nu werd alles vrij. We zijn de reanimatie gestart, zie ik. Spelletjes gepakt. inderdaad een reanimatie nou dan kunnen we niks anders dan CPR treatments opladen AED, oftewel lifepack vervolgens uh, gaat hij zeggen dat er geen shock wordt geadviseerd druk op de 5 en hij leeft <laughs> mooi man Ga niet helemaal lekker daar zo. Zo. Nu denkt hij van ik heb lang genoeg gewacht, Ik gewoon door. Snap ik. Hij kan wederom niet instappen. En het nadeel daarvan is. Als ik nu weg ga, hij zegt hij tot ik mijn patiënt ben vergeten. We gaan toch eens naar het ziekenhuis rijden, kijken wat hij dan doet. Is natuurlijk net iemand gerenameerd, dus dat wordt met spoed naar het ziekenhuis. Nu afgerond Ja Zit te zien wel Nou dan kunnen we alsnog gewoon wel naar het ziekenhuis rijden Zegt hij weliswaar tot ik mijn patiënt ben vergeten Maar hij maakt er geen probleem van De mod dan Lekker Ajax Ook daar even naar gekeken 4-1 We hadden even stress als Ajax supporters Want ze hadden in minuut 1 al een uh, tegengoal um, Van Utrecht Maar het is nu inmiddels 4-1 dus dat is lekker. En wat doet PSV dan? Ja, het boeit jullie allemaal niks. Jullie komen natuurlijk voor uh, iets anders dan voetbal. Oh, PSV staat achter. Joh. PSV verloren. Oh. Oké. Okay. Dat is... Ja. Oké. Okay. Goed. Crash je nou of krijg je een melding? Geen van beide. Waar rijden wij eigenlijk heen? Geen idee. We gaan hier naar rechts. Moet je ook het kijken waar de meldingen uh, zijn, want B, dat is zo ver weg. Gewoon dat dorpje, helemaal linksboven in de map. Weet je ook, dat gewoon zeven jaar terug de de, um, de trailer van GTA 5 kwam. Besef gewoon zeven jaar terug alweer. Ik weet nog waar ik toen was. Of niet waar ik toen was. Ik weet wel dat ik in ieder geval waar ik was toen ik die dag GTA 5 er op de Playstation 3 in mijn brievenbus verwachtte, Was namelijk bij huiswerkbegeleiding. Um, ja, dat, daar heb ik op gezeten. Dat was er na school. Moest je daar twee dagen of drie dagen in de week heen. Afhankelijk. Oh shit! <laughs> Afhankelijk van uh, ja, hoeveel je het nodig had. Ik ging geloof 2 twee dagen. Um, en uh, ik weet nog dat ik die dag daarna een Duits toets had. Naar achter. Ja. En um, ik moest dus leren voor Duits. Maar ik wist ook tot GTA in mijn uh, brievenbus thuis lag. Ik zag een vriend van mij eigenlijk na een 30 minuten vertrekken uh, naar huis. En ik dacht shit ik moet nu Duits leren en zo, terwijl hij in mijn klas zat. Vervolgens krijg ik van hem een appje. Aight ligt al in mijn brievenbus dus hij woonde bij mij in de buurt. Dus ik dacht ja helemaal gek word ik. Ik heb dat ook. Ik Duits zit te knallen joh, ik had gewoon binnen 20 minuten echt gewoon heel hoogstuk van Duits geleerd. Ik heb me laten overhoren, ik gewoon echt ook gewoon Duits helemaal geknald daar. Want als je niet als je het niet goed maakt, dan moet je blijven zitten totdat je het kunt. Nou, ik had die hele toets op huiswerkbegeleiding dan gehaald. Nou, ik snel naar huis, GTA 5 heeft mijn brievenbus Oh ja, toen had ik hem nog niet, toen dacht shit, nog niet. En toen ging ik kijken, toen bleek hij ze net bovenaan de brievenbus zo vast te hangen, waardoor je hem niet zag. Um, uh... Daar gaan we wel bijna um, uiteindelijk ik dus wel GTA 5 gepakt uh, in de playstation gestopt en gespeeld 24x7. en de dag daarna die duitsuit had ik echt geen 9 voor ofzo dus lekker bezig ja dat, leuk verhaal waarom vertel ik jullie dat omdat dus vandaag of niet vandaag omdat het zeven jaar terug was tot de trailer online kwam en hoe weet ik dat, omdat ik hem toevallig op YouTube kwam die voorbij als voorgesteld. En in de comments zag ik dat er bij iedereen gebeurde. Uh, maar ik zag dus de trailer van GTA 5, die werd voorgesteld aan mij. Saturatie is heel slecht. Um, en dat is wel grappig, want uh, ja, waarom weet ik niet. En in de trailer zag ik ook hele rare dingen. Uh, waarvan ik echt uh, nu denk van zo dat zag er eigenlijk best slecht uit ook. Het, het zag er best in de trailer, zagen andere politieauto's, andere ambulances. En ik moet zeggen, het zag allemaal best dat ik dacht van, dit is niet echt, uh, dit ziet er niet goed uit. Dacht ik dus vandaag, toen ik die trailer weer zag. Toen daar natuurlijk uit en toen ik hem um, op de PlayStation had, dacht ik ook uit. Maar goed, deze mevrouw is heel slecht eraan toe. heeft een heel laag leven, een heel lage hartslag, een lage saturatie. Dus we gaan die met spoed naar het ziekenhuis vervoeren, want die heeft flink wat uh, genuttigd, waardoor ze nu echt uh, slecht gaat. Ze gaat toch niet mee. Je komt me niet langs geloof ik. Ah, een kleine rotonde. Dan nemen we de rotonde ook hoe je een rotonde neemt hè. Uh. Uh. Oh. Oh. Uh. Oh. <laughs> ja, ik weet helemaal dat ik patiënt ben vergeten. Maar oh, boeit me niks. Aan de kant. Ik had hem dan ook gepreorderd, GTA 5. Op de Playstation nogmaals. Daar heb ik best lang over gedaan voordat ik hem op de computer had. Maar dat had meerdere redenen. Eén, uh, omdat ik hem al op de Playstation 3 had. Twee, omdat ik het... Uh, ja, dus ja zonde vond. Dat is eigenlijk ook wel één. Dus twee, omdat ik... Uh, absoluut niet... Ehm... Um, te spreken was over de GTA 5 roleplay toen nog tijd in de clans zeg maar um, ik zat toen bij roleplay united geloof ik en die, die waren toen redelijk vroeg qua uh, um, qua GTA 5 om dat al in te zetten om ja roleplay te gaan spelen en ja ik vond dat toen zo verschrikkelijk en ja toen heb ik ook gezegd van hier ga ik niet meer meedoen toen ben ik gestopt toen ben ik ook nog een kleine gaan zoeken die heel lang GTA 4 heeft gedaan. Heb ik ook wel gevonden geloof ik. En uiteindelijk moest ik er toch echt aan geloven. Aan GTA 5. Toen in de tussentijd had ik hem wel gekocht hoor. Um, maar... Um, ja nu denk ik achteraf van... Wat een geweldig spel met alle voertuigen die er inmiddels zijn. In ieder geval, ik wil jullie nu wel bedanken voor de video. Uh, voor het kijken naar de video. Ik hoop jullie het leuke video vonden. Ik hoop dat jullie uh, blij zijn dat ik de 20K heb uh, gehaald. En natuurlijk meedoen aan de giveaway. Nogmaals even de uh, eisen op een rijtje. Je moet een goede PC hebben. Het moet niet. Ik raad het je wel zeker aan. Uh, blijkt er achteraf dat je hem liever de PlayStation, voor de Xbox of wat dan ook wilde, heb je pech. Je krijgt toch de key. Uh, meedoen. In de comments, ik kies gewoon een random comment via een programmaatje. Maakt dus niet uit of je mijn grootste fan bent en tot je zo zielig bent, want je kat is dood. Uh, of dat je gewoon zegt, hey klootzak, geef me de key. Je maakt evenveel kans. Um, en voor de rest, uh, op de Discord van mij, als je daar niet in zit, zeker even in zitten. Daar komt waarschijnlijk ook nog een tweede giveaway van nog een key. Omdat ik de keys redelijk goedkoop kan krijgen. Uh, dus, je weet wat te doen. Ik zou zeggen, tot over een paar dagen bij een nieuwe video en uh, tjaas.